Ja, met duurzaamheid kun je niet jong genoeg beginnen. En dus was er zaterdag 8 oktober, zowel voor jong als voor iets ouder, van alles te beleven en te zien tijdens de Dag van de Duurzaamheid in Ede. Als je hier om ons heen kijkt, hebben we bossen, heidevelden. Als wij niet goed met onze omgeving omgaan, dan hoef je het van de rest van Nederland ook niet meer te vragen. Dus ik vind dat wij wel een beetje een voorbeeldfunctie hebben als Ede om goed met... ...grondstoffen om te gaan, goed met onze omgeving om te gaan en met de lucht. Ik merk bij het energieloket, dat is op dit moment een, een, via de telefoon en e-mail, dat ik al heel veel reacties krijg. Hele positieve reacties van mensen die uh, vaak beginnen over zonnepanelen. Ja, mensen die zijn wel op zoek naar van hoe kan ik uh, mijn eigen woning uh, en mijn eigen leven verduurzamen. Ik merk uh, dat dat uh, vrij breed is ik krijg vragen over, over zonnepanelen, maar toch ook behoorlijk wat vragen bijvoorbeeld over zonneborder... Euh, of over warmtepomp, of over nieuwe technieken die er aankomen voor verduurzamen. Dus daar zijn mensen echt wel, echt wel in geïnteresseerd. Voor mensen die alles wilden weten over hoe zij duurzaamheid in hun leven in de praktijk konden brengen... waren er dus diverse stands met informatie. Maar er was ook wat te doen voor de kinderen, zoals knutselen met bijvoorbeeld afval. Nou vaak is ook vooral de reacties van de ouders, dat ze denken, jeetje wat is simpel eigenlijk... Om dit en dat aan afvalmaterialen te gebruiken, en daar kun je zo ontzettend veel dingen mee doen, maar het mankeert vaker wel aan het uh, idee. Muzikaal werd de dag van de duurzaamheid opgeluisterd door zangeres Roos Bluffpent. Ja. En ondanks dat het geen uitverkocht theater of festival was, had ze toch erg naar haar zin in Ede. Ja. Vind ik geweldig. Ja, ik hoorde al allemaal leuke dingen ook over een duurzame vloer. Wat, wat ze bij sommige evenementen al wel doen. Dus dacht ik ook gelijk van nou, dat is misschien nog wel een idee. Voor Roos Bluffband is duurzaamheid sowieso wel een dingetje. En daarom heeft zij ook in haar werk geprobeerd om zo duurzaam mogelijk bezig te zijn. Bijvoorbeeld tijdens de opnames van haar tweede album. We zijn gaan opnemen in een boerderij op Groene Stroom. We hebben het laten drukken op gerecycled karton. Onze vormgever heeft gewerkt in een kantoor op Groene Stroom. Heeft met biologisch inkt gewerkt. We zijn met elektrische auto's steeds ons verplaatst van A naar B en uh, biologisch gegeten. En hoe toevallig, biologisch eten was er zaterdag natuurlijk ook bij in Ede. Vers van de pers, letterlijk. Je moest er wel even voor fietsen, maar tada, dan had je ook gewoon echt een super duurzame smoothie. Nou, je gooit er een uh, stukje banaan in, een beetje framboos, aardbei, uh, appelsap, yoghurt. Voor de fijnproevers wat uh, wat kruiden of uh, gember en uh, dan trap je uh, lekker uh, shake bij elkaar. Het is heel simpel.